Dit jaar is het wat anders dan een gewone Halloween pompoen. In deze missie ga je een enge Halloween pompoen maken die reageert op beweging en licht geeft. Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. Op skillsdojo.nl of op ons YouTube kanaal vind je nog veel meer missies die je thuis of op school kunt doen. Ga bijvoorbeeld zelf een app bouwen, maak een animatiefilm of leer programmeren. Maar in deze missie gaan we een Halloween pompoen hacken. In deze missie ga je gebruik maken van een aantal elektronische componenten en een sensor. Je gebruikt EL-Wire om het gezicht van de pompoen te maken. EL-Wire is een dunne koperdraad waar een laagje fosfor omheen zit. De draad geeft licht wanneer er stroom doorheen gaat. Daarnaast gebruik je een transistor. Een transistor dient om elektronische signalen te versterken of te schakelen. Je gebruikt een transistor in dit project om de stroomtoevoer naar de EL-wire aan of uit te zetten. Uit, dan geeft het raad geen licht. Aan, dan geeft het draad wel licht. In je code programmeer je een zelfbedachte volgorde van aan-uit, zodat de pompoen gaat knipperen. Als laatste gebruik je ook een peersensor. Peer staat voor passief infrarood. De sensor meet infraroodstraling zodra er een mens of je kat. In het gezichtsveld van de sensor komt kan deze het verschil in infraroodstraling opmerken en een digitaal signaal naar je microbit sturen. In de code programmeer je je microbit zo dat zodra dit gebeurt de aan/uitcode gestart wordt en daarmee het draad oplicht. Eerst je code schrijven. Start je browser en navigeer naar makecode.microbit.org en start een nieuw project. In het de hele tijd blok plaats ik een als dan anders blokje. En dan twee keer uit logisch 0 is 0. En daar plaats ik twee keer lees digitaal P0 in. Dan verander ik de eerste 0 in een 1. Als P0 nu een signaal binnenkrijgt, dan doe dit en anders doe dit nu jij. Dan twee keer toon lichtjes en vink één lichtje aan. Als je links naar de microbit op je scherm kijkt, zie je nu een lichtje knipperen. Zo weet ik zeker dat hij actief is. Zodra er straks een signaal uit de sensor komt, start dit gedeelte van jouw code. Ik plaats er een pictogram in. Je kunt de code testen door op de microbit op je scherm op P0 te klikken. Nu jij. Maar ik wil ook een signaal naar de IL-wire sturen. Hiervoor gebruik ik pin 2. Ik voeg een lus toe. En dan schrijf digitaal pin 2 naar 1. Dan pauzeer ik 100 millisecondes. Nu kopieer ik steeds beide blokjes en geef ze afwisselend wel de 1 en geen de 0 signaal door. Door steeds te pauzeren gaat de ILY in een bepaalde volgorde knipperen. Ik maak deze volgorde. Maar jij kunt je eigen volgorde bedenken. Maak hem korter of langer. Als laatste vul ik bij herhalen nog een 3 in. Ik wil dat deze code drie keer herhaald wordt. Nu jij. Klaar. Sluit je microbit aan op je computer. Save en download de code. En sleep het hex bestand naar je microbit drive. Als de code is gedownload, kopieer je microbit weer los. Nu jij. Nu de IL-wire prepareren en aansluiten. Schroef de batterijhouder open en verwijder de bovenkant. Knip met een kniptang de jumper van deze draad af. En haal met een striptang een stukje plastic weg. Let op! Draag altijd een veiligheidsbril tijdens het solderen. Gebruik een ventilator of afzuiging, zodat je de soldeerdampen niet inademt. En een soldeerbout is heel heet, raak hem niet aan met je vingers. Pas na het solderen ook altijd je handen. Sluit het stekkertje aan en soldeer de draad aan de minkant vast. Dat is de kant zonder veertje. Eerst breng ik soldeer aan op het draadeinde. Dan hou ik de draad op het juiste punt en verwarm ik de soldeer opnieuw. Nu zit hij vast. Maak met de striptang beide kanten van een stukje draad vrij. En soldeer het ene uiteinde aan de pluskant, die met het veertje. Nu jij. Mijn bediening heeft een knop om de EL-wire aan en uit te zetten. Deze wil ik niet gebruiken. Mijn aansturing gaat straks via de microbit, dus soldeer ik een verbinding die de knop overslaat. En als laatste ontwikkel ik de bediening met tape. Knip opnieuw met een kniptang de jumpers van twee draden af en haal met de striptang een stukje plastic weg. De ene draad soldeer ik aan het middelste pootje, het basepootje. Soldeer de andere draad aan het buitenste pootje, het emitterpootje. Let op dat je het aan het juiste buitenste pootje soldeert. Soldeer dan het korte draadje aan het andere buitenste pootje, het collectorpootje. En zet de soldeerbout uit. Nu jij. Ik sluit de drie jumpers op de peersensor aan. De voeding, de grond en de middelste is het uitgaande signaal. Op de sensor zitten twee oranje knopjes. De ene is voor de vertraging en de ander voor de gevoeligheid van de sensor. Als je alles hebt aangesloten kun je hier zelf wat mee spelen om de juiste afstelling te vinden. Draai met de klok mee voor een langere vertraging. De sensor zendt lang een signaal uit. En tegen de klok in voor een kortere vertraging. Het signaal dat je sensor uitzendt zal kort zijn. Draai met de klok mee voor een hogere gevoeligheid. Je sensor zal sneller reageren en tegen de klok in voor een lagere gevoeligheid. Sluit nu de jumpers aan. Sluit ook de transistor en de EL-wire aan, op deze manier. Batterijen aansluiten en testen. Pak je pompoen, snij hem open en hol hem uit. Teken met een Sharpie een gezicht. Ik teken dit. Maar jij mag natuurlijk zelf weten wat voor gezicht je maakt. Prik gaatjes. En haal de IL-wire door de gaatjes. Nu jij. De andere componenten stop ik in een zipper, dan blijven ze mooi droog. De sensor plaats ik hier. En klaar.